De baard op je beeldscherm. Welkom en... What the fuck? Yo, yo? Wat yo? Ah, gewoon yo. Wat is je baard? Anderhalf man. Hoezo? Hoe mensen met weet je. Dat kan ook een beetje goed voor de dag komen. Ah, ja. What the fuck? Dat kan er ook gewoon met baard, weet je. Dat is het wel even Je Moet een beetje fatsoenlijk voor de dag komen. Weet je, een beetje netjes eruit zien. Ah, ja. Wat denken jullie, deze remmel of die half gebakken babyface? Oké, okay. laat even een reactie achter, weet je. zoals jullie weten vind ik altijd leuk, reageer ik altijd op. Um, voor het, wat er voor dit kanaal gaat veranderen. Zoals jullie weten de thumbnails, het afbeelding waar je op kan klikken voordat je de video start. Die uh, worden wat zwart en wat designer. Maakt voor de rest niet uit, maar dan kan je een beetje de nieuwe video's aan herkennen. En ik denk dat je aan mijn gezicht nu ook de nieuwere video's wel kan herkennen. Um, wil ik een paar dingen ik kwijt. Ik wil wat meer informatieve video's maken. Dus niet zozeer alleen mijn video's zoals bijvoorbeeld mijn dumbbell serie. Daar heb ik heel, heel veel werk in gestopt. Het um, heeft me echt een tijd gekost voordat dat, dat helemaal af was. Um, buiten de schermen weet je, moet ik natuurlijk ook de video's maken, even een klein scriptje schrijven, alles bewerken. En het kost heel veel werk, maar dat is eigenlijk niet waar ik dit kanaal om wil laten gaan. Want dat helpt jou niet groter of jou niet sterker te worden. Dat zijn gewoon oefeningen. En dat zijn goede oefeningen. En ik geef instructie bij. En dat is niet wat ik wil. Ik wil alleen maar video's maken die jullie helpen dus groter of sterker te worden. Of natuurlijk afvallen, maar Rut, ik hou het voornamelijk bij krachttraining, maar ik kan natuurlijk ook afvallen met krachttraining, etc. Um, daar komen in de toekomst ook wel weer video's over als ik zelf ga kutten, zeg maar. Dan nog een tweede dingetje. De vlogs, die stop ik op dit moment even. Um, ja, de reden daarvoor. Het leidt heel erg af tijdens het trainen natuurlijk. Nou goed, dat is op zich niet zo'n groot probleem omdat ik vrij lange rustpauzes heb nu ik uh, zo'n schema volg. Maar de tweede, ik ben de video's aan het bewerken en heb ik zoiets van. Nou, ze zijn een leuk, wat je, vind ik het hartstikke leuk om te doen. Alleen, het is voor jullie alleen maar voor maak, niet echt heel nuttige informatie. Uh, daarbij komt dat ik nou een programma volg waarbij ik maar 3, 4, 5, af en toe 6 oefeningen doe. En dat is eigenlijk vrij saai, want het is iedere week hetzelfde. Um, dat is het effectiefste programma voor mij op dit moment om sterker te worden. Alleen ja, het effectiefste is niet altijd het leukst om te zien natuurlijk. Dus vandaar, daar, daar switch ik eigenlijk even mee, stop ik even mee. Als ik ooit nog eens een keer wil gaan vloggen, weet je, ik ben niet heel erg zo'n vlogtype, maar zoals ik al eerder had gezegd. Maar als ik ooit nog eens een keer ga vloggen, dan denk ik dat ik dat op een ander kanaal doe. Maar voorlopig hou ik dat even op pauze. Ik wil alleen maar gewoon nuttige informatie op dit kanaal. En dan nog een bijkomende reden met de vlogs. Het bewerken van de vlogs duurt echt heel erg lang. En het kost mij heel veel tijd. En dat is niet erg weet je, want ik doe het met plezier. Zoals ik het leuk ook om te doen. Alleen heb ik liever zoiets van... Nou, als ik nu twee informatieve video's in een week maak, in plaats van één informatieve en één vlog. is is misschien wel een beter idee. Ik ga nog niks beloven. Ik zal de kanaal, uh, header even aanpassen, indien nodig. Ik zal sowieso de vlog natuurlijk even weghalen. En misschien dat ik switch naar twee video's in een week, omdat ik wat meer tijd heb. Maar naast deze video's op YouTube uh, maken en zetten, is dat nu natuurlijk niet het enige wat ik doe. Ik heb een fulltime baan van 40 uur in de week. Uh, ik werk ongeveer van 5 tot 5. Um, en als ik dan om vijf uur thuis ben, dan train ik s'avonds, en zie je weer mensen. En daarbij maak ik ook nog deze video's en moet ik ze ook nog bewerken. Um, dan heb ik nog een soort van vriendengroep die ik moet onderhouden, wat er wel heel erg onder leidt. Maar maakt allemaal niet uit. Het punt is dat ik wat meer tijd heb, zodat ik ook betere video's kan maken. Ik dacht eerst, weet je, ga even met me mee. Ik dacht eerst van, nou, laat ik een aantal video's maken. Gewoon lekker heel veel, zodat het kanaal snel wordt gevonden. Allee ja... Uh, op zich vinden mensen mijn kanaal wel, maar als het dan geen nuttige informatie is, weet je, waarom zou je dan abonneren? Dat heb natuurlijk helemaal geen nut. Buiten dat hoef ik helemaal niet het allergrootste kanaal te worden of iets dergelijks. Dat is ook helemaal niet mijn doel. Het enige wat ik wil is mijn passie voor andere mensen helpen. Dat vind ik leuk, weet je. Dat is, wat jullie weten, daar leef ik voor, weet je. Dat vind ik echt leuk om, ja, iemand anders te helpen en over die streep te trekken en laten zien van, ja, je kan het, weet je. Daar heb ik dit, ben ik dit kanaal voor begonnen. De, de content, wat komt er nog meer op het kanaal? Ik wil sowieso het squat, uh, deadliften, overhead pressen, zeg maar de grote 4, 5 oefeningen. Um, ja, wat is hetgene wat ik doe. Dat is hetgene wat zeer effectief is. Natuurlijk voor jullie, voor trainen, om sterker of gespierder te worden. En um, daar wil ik nog een, een soort van serie van maken. De squat video, de eerste, is al online. Um, kom wat meer zeg maar, richting die content. Zeg maar echt nuttige informatie waar jullie wat aan hebben. Daarbij wil ik ook, als er vragen zijn over iets, weet je, en het is fitness gerelateerd en ik heb zoiets van nou jouw vraag vind ik een hele goede vraag en dat kan ik niet in een kleine reactie typen waarschijnlijk en zowel dan doe ik dat en zo niet dan heb ik zoiets van nou weet je dan bewaken ik hem nog wel even en dan maak ik er over een aantal weken een video over dus als er een vraag is over iets stel hem alsjeblieft laat een reactie achter onder deze video onder een andere video maakt niet uit ik lees alle reacties en echt als aller, allerlaatste een klein dingetje YouTube is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk dat is heel moeilijk, weet je. Er zijn honderden, wat zeg ik, honderden duizenden mensen op YouTube iedere dag actief en je kan niet iedereen tevreden houden. Is dus on en onmogelijk. Weet je, als ik iemand anders blij maak met informatie, zeg iemand anders van, ah, dat is helemaal niks. Dus er zijn altijd heel veel klassen en heel veel verschillende soorten mensen natuurlijk. En net wat ik zeg met mijn oude dumbbell-serie, goede serie, maar ik heb daarvan geleerd. Nee, dat is niet exact wat jullie zoeken. En wat leuke aan YouTube is dat je zeg maar, een progressie van iemand ziet. Mijn allereerste video's, volgens mij staan die nog wel op het kanaal. Die laat ik er bewust opstaan. Dat is volgens mij um, onbekende oefeningen voor biceps en triceps, etc. Als je daar de eerste thumbnail, als je daar de foto van kijkt, met me kijk op mijn afspeellijst. Misschien laat ik wel in het scherm zien. Zo verschrikkelijk slecht. Terwijl die video een jaar geleden, ongeveer misschien een half jaar geleden, um, op YouTube is gezet. En op dat moment dacht ik, ja! Weet je? Nou, dat ziet er goed uit. Valt lekker op, daar klikken mensen vast wel op. Nee. Nee, het ziet er echt niet uit. Maar op dat moment dacht ik, ah, dat is een goede video. En op dit moment denk ik ook, nou, ik maak nu gewoon redelijk goede video's. En over een jaar denk ik, die video die, die ik nu aan het opnemen ben, dat ziet er niet uit. Dat ziet er niet uit. Maar goed, daar bestaat het leven uit. En net zoals wij trainen natuurlijk, progressie maken. Alles kleine stapjes bij beter, bij kleine stapjes een kleine stapjes vooruit zetten en keer op keer beter worden zonder op te geven daar gaat het om ik dank jullie zoals gewoonlijk weer en ik zie jullie ook zoals gewoonlijk weer volgende week Tjadas. alright ik weet nog niet helemaal hoe ik dit ga aanpakken ik gok aan dat je dat gewoon met, het, uh, met een scheerapparaat kan doen of moet ik eerst schaar gebruiken huh. Als boy B, je dit ziet, hij maakt me af, hij maakt me af Ik ben even wel foto's nemen, ik ben zo terug Ik was ook net foto's aan het nemen en ik denk Ik heb best wel wat mensen die ik heb leren kennen dit jaar Een aantal dan die hebben maar nog nooit zonder baard gezien, die, heb ik gezien, die hebben ze ook zoiets van Wat fuck, ben jij dezelfde persoon? Ik kan ook niet wachten tot de rest van wat alle mensen zeggen natuurlijk Want ik heb er ongeveer iets langer als een jaar over gedaan Dus ja, het is best wel vreemd ineens, voor hun Nou let's go, andere kant maar trouwens niet, ik Denk ik te denken nou Als nou en ik wordt aangebeld of zo voor een pakketje Dan ga ik dus echt mooi de deur niet open doen Iedereen denkt gelijk, wat fuck is dat van me afgewezen? dachten ze toch wel daar niet van me hm? ja. zo, een tijdje geleden ik heb dan wist dat ik moest, maar kijk Dat krijg ik dus niet weggespoeld <lacht> Alright Tot zover dus de kanaalupdates, tot volgende week